Ik ben nu met de enige echt snor aan het spelen. Ja maar, Hallo jongens, mijn leuk is uit kijken best. deze goed nieuwe video op mijn kanaal Gelerkim. de maps die wij spelen kun je alleen maar killen met een headshot. Hey, tegen wie zit ik? Oh, tegen, oh. oh morgen! Eén kogel, broeder. En ja, ik uh, ben net terug van vakantie. Ik heb uh, een uh, uh, uh, uh, oh, pakje, uh, ja. oh, maar dit is echt een pakje. Holma, wat is jouw rank? Bloemer. Ah, Wijn, man? Waarom is je bloemer? Wat? Ga je zwemmen, kidding. Kijk, om mijn gang, Echt. Het bij hem natuurlijk ook omdat hij zelf ook een maal nou, nee, niet meer heeft gespeeld. Maar ik heb ook twee knieën gespeeld en ik heb net potje gespeeld in ik heb die competitive en dat was zo slecht. Ik ga een kick you my friend. Ja kom maar, hij kom maar. Oké okay goed ingemaakt. Lekker man. Ah, lekker man nog, maakt niet uit. Lekker man. Wie is voor fuck easy, dit s***. Wat de f*** wat is dit Wat de fuck, beter, fuck, nee! the oh fuck, fuck oh. deed ik En bij Fuck ah. F***de me strawberry. Wat de fuck? Ik ben opeens tering goed aan het spelen. Echt normaal ben ik echt tering slecht. Maar chill. Thanks Moro. If I kill you now, you have the sing this song for <laughs> The fuck? What are you doing? What are you doing? What is this even? Hoe was die yelling aan de. Alleen zo en ik maai in de the... Oké okay, man. Mijn pistool is weg, ik zweer het. Hij is gebukt. Oké, okay, ik heb geen gun meer. Ik schiet je gewoon zonder kogel of zonder pistool. Kijk, hij is weer weg. Ik zweer het, maar AK is weer weg. Maar is weg, schiet jullie gewoon uit moksel ofzo, man, ik weet het niet. Wat is ebby, is dat niet? Nee, soms van de Waar Why are you spraying Spray, ja, spray, spray, you know? Spray, zo. <laughs> so, Je snow is lit, What? Yeah, man. Wat? So Je is lit. Ja, man. Wat is dit? Sowieso. kun me je kopje man what the fuck was oh, that neem met je kopje and go have some fun is this only the headshot or something? yeah man no that's why it's so hard to spray down people okay yeah, yeah. is all the time that's crazy no it's a lolzie When i knew that Sneaky motherfucker. Sneaky <laughs> motherfucker. motherfucker. <laughs> <laughs> Jesus. Nice Thanks. Thanks. Can I speak, please? <laughs> <laughs> Now okay, someone no, on the door, my friend. Someone's at the door. Someone's at the door. Yes, I'm trying.